O, de moet ik, ben, ik, ik ben nu bij de. Oh shit! Mijn leven! Mijn leven. Leven. leven! Ik kom op, hey, kom. Ja, maar moet ik kom op. Ik, ik ga dit aantrekken, Ik ga okay, dit aantrekken. Oké, okay, kijk, okay. ik ben er, ik ben achter jullie. Ik kom ik er ook kom. aan. Ik moet cappen, ik moet cappen. Suck dix. Wat? Ik kom eraan deze guy gappelt Ik kom ook. Oké, okay, ik ga in het exit okay. man. Fuck nee, dit. Nee, nee, oh, oké, okay, ja, is goed. Oké, oké, ze. Pak die AI help. Iedereen heeft die AI help? Ik ga mijn mond wel even ons eh. Moet even gaps halen en dan kom ik. Oké, okay, nee nee nee, die AI X as YouTube is veel slechter. Kom. IIX X as YouTube. Bij volgens mij geen gappels niks. Ik kom nu op. X-As YouTube, pak hem. Kom, hij wil je shiften. Ze gaan end-exit. Yes. Ze exit Kom noord, kom noord. Oké, ik ben echt. Oké, okay, pro of exit. Nu, nu, nu, nu, nu. Ik kan nog niet. Die I x as heeft echt niks. Kom pak hem, pak hem. Oh mijn god, hij is weg. Pak hem, pak hem, pak hem, alsjeblieft. JA, let's go! let go! Lekker go! Zijn ze allemaal terug? naar boven? Oké, één iemand exit blijven. Oké, okay, ik heb hem boven was wel echt een perfecte bowl. Ja. Oké, he Hij is elk moment down. Maar <laughs> hij gaat nu van de map out so sure, jump. Okay. Sure. Holy damn. Wat pick What Ik hey, man, man. Ja, ik ben deel. Ah, ben kan ah ook al lang cool blo weet je hier. Ook okay. Pak die Thomas, pak die Thomas. Oh, ik, ik we gaan rip. We gaan rip boys. Komt oh, het. Hey, kom even. Ja, let. Ja, ik ben ik ben rip. Ik ben rip. Ik ga rip. Hello, rip. Ik ben mijn gaps vergeten mee te nemen. En ik ga ook een <laughs> beetje. <laughs> rip. Oké, okay, turn, ze zijn met z'n tweeën. Hoe slecht doen het? Kom. Oh. Ja, hey, best als slecht. Ja. Maar waar niet. ben je dan? Ja, ik ben gewoon nog gefisd. Ja, maar de sautert is groot! Probeer hem een beetje richting onze bezigheid te vormen. Waarom word ik een 2 vers 1? Nou, Eén vers Ja, eh, uh, wat vlacht op de dus factie. de hele tijd dezelfde persoon, als we gewoon in de vis gaan, Boys, kunnen jullie mij helpen? Oh, je ja, joh, je wat... ik, word, ik word gefocust, ik de focussen. Ja, ik kom bij die gevoel. Ja, ik ga ik Boedi-up helpen. Ook al die... Oké, okay, oké, okay, uh, okay, nu word ik gefocust, nah. Fuck me! Ik zag hij ook niet, Iedereen pot drinken, inviss en shit, kom, pak ze niet echt. Nee, ik ben aan het vormen. Oh. Oh. Oh. Waar ben je, waar ben je, buddy? Waar ben je? Ik loop voorbij jullie en ik wil gefocust Buddy, ook. ik ga voor je challenge zien hoe je kunnen raken. Yo, ik heb hulp okay. no nodig. Ja, dat wij daarin gaan lopen. Hey, wij zitten 2v1. Oké, Ik heb het als eerste. Ja, weg, weg, weg, weg, weg. Hoe je wat doe je? Hoe je wat doe je? Ja maat, wat doe je? Ik loop hierin en hij turnt opeens. Oké okay, hier! Hier Hier is ze, hier, <laughs> nee, hier is er! Hé, hey, vier Get is er, vier Get is er! Kom, kom, kom pak pakken, pak hem! Ja, ah, Okalie! Ik had helemaal niet. He Ookalie kan je gewoon aan! Nee, Hoe kan je kan... aan? Oh hier, ik pak hem! Nee. Je droom zeker oh, ja. joh! Ja, <laughs> Pas op, het is allemaal stinker. Oh, magic! <laughs> Oh, die is safe! Oh! Dat is ook goed. Hij rek me aan het in beeld Ja, ik doe toch mijn best, jongen. Pak ze. Bro, ik drie voor één hier. Ja, ik, ik weet niet waar iedereen in eens is, oké. Okay? Maar, maar ik denk echt dat we al dood gaan zijn, trouwens. Ja, ik ben dood. Ben ik ook? Hoe dan? Ik word in. Oh, ik, ik, ik probeer. Ik probeer jou te helpen, word zelf in die trap geslagen. Het spijt me. DRKM, geef stiek, geef stiek. Fucking hell man. Kom niet, ik zo.